Theochel is, um, is weer een uh, groep van hier rondzuren waarmee je rippels kan behandelen. Nou, het voordeel van TheoCal is dat het is een echt een goed product is en daar zijn veel van ze is verkocht. Het is een veilig product. Uh, groot voordeel vind ik is dat ze een kleine, klein pompje hebben waarmee je eigenlijk heel precies het middel kan inspuiten. Uh, daarnaast hebben ze een, in de range, hebben ze het met name echt gericht op allerlei indicaties. Dus voor elke indicatie is een theocial die daar goed voor is. Uh, dat maakt het wel dus dat, het een, ja, dat je veel beter kan personaliseren uh, dan bijvoorbeeld met andere producten. Uh, een grote voordeel is, met name is dat je een klein pompje hebt, dus dat ik nog preciezer kan inspuiten. Uh, dan dat ik het met de hand doe. Dat vind ik echt een heel groot voordeel. Een nadeel is dat het ook relatief duur is in vergelijking met andere producten. Um, ja, verder ja, qua, qua nadelen is uh, ja, dat verder kan ik niet echt heel veel nadelen uh, op die, voor dit product uh, noemen. Nou, je kunt Thesial dus gebruiken voor alle middelen die um, die hier rondzuren kunnen behandelen. Dus dat betekent uh, de donkere kringen, uh, de, uh, de wadden, de neuslippenplooi, de neus, de lippen, de marionetlijnen, de kaaklijn kun je ermee behandelen uh, en ook de horizontale lijnen rond de nek.